Goedendag uh, avond, middag. Ik weet niet wanneer je uh, dit aan het bekijken bent. Het is vandaag 21 juni 2018. En um, ja. mijn naam is Lutzwaarde Evert van de Feel Good Community. En um, voor vandaag uh, is het belangrijk uh, om even stil te staan. Bij het begin van de zomerperiode, um, het voorjaar, hebben we zaadjes geplant en we hebben gesnoeid in onszelf, maar ook in de tuin en um, dit is zo'n mooi moment, op de langste dag van het jaar, dat je dan eventjes stilstaat bij wat je het afgelopen periode allemaal hebt gedaan en vooral ook wat je niet hebt gedaan. De dingen waarvan je voor jezelf een besluit had genomen om daarmee te stoppen. En hoe voelt het nou nu je dat niet meer doet? En wanneer je dat af en toe toch nog steeds doet, welke gedachten heb je er dan over? Ben je dan nog steeds liefdevol en zacht voor jezelf? Accepteer je dat je het de ene moment beter volhoudt dan een ander moment? De winter en de zomer en de lente en de herfst. Dat zijn allemaal van die momenten waar je eventjes tot stilstand kan komen. Om te kijken waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe. En om ook voor jezelf intenties mee te geven aan die periode. De zomerperiode, alles komt straks helemaal in volle bloei, de, de uitbundigheid en ja, wat mag bij jou explosief naar buiten treden? Wat mag bij jou explosief aanwezig zijn, overvloedig en, en glorieus en zinnenprikkelend? Alles waar je intens van geniet. Wat mag daarin zichtbaar worden voor jezelf? En hoe kan je dat ook op zo'n manier naar buiten laten gaan? Zodat het voor een ander ook zichtbaar en prettig is. We kunnen heel veel dingen explosief naar buiten brengen, maar dat wil nog niet altijd zeggen dat het voor een ander ook prettig is. En ja... Wanneer we ons goed voelen en dat goede gevoel brengen we op een goede manier naar buiten, dat beïnvloedt je omgeving. Het beïnvloedt de directe mensen in je begeef, die zich rondom je heen begeven, in je huishouden, je buren, je collega's, je vrienden. En, maar het beïnvloedt ook de sfeer waarbinnen jij je begeeft. En dus de, dat het ontastbare de energie die jij naar het universum uitzendt, ja, als dat op een fijne, goede manier explosief naar buiten komt, kan je je voorstellen wat je dan op een fijne manier een collectief inbrengt. En dat is eigenlijk wat, we vandaag, wat ik vandaag graag wil doen, en dat wil ik ook graag met jou delen. Ik heb hier voor mij liggen een kleine cirkel. Ja, ik kan de camera wel pakken en het je laten zien, maar dan wordt het weer een, een geschud uh, geheel en ik denk dat je dan een beetje misselijk uh, wordt van dat uh, alsof je in een uh, achtbaan zit. Dus um, ik vertel wat ik hier voor me op tafel heb liggen. Ik heb een, uh, aan mijn rechterkant en deze steen liggen. Dit is een hele platte steen en um, het is geen perfecte steen. Het is een stukje vanaf en die ligt op het uh, zuidoosten. Omdat het een werk in progress is, is het nog geslepen. Het moet nog geslepen worden. Dan heb ik hier um, aan mijn linkerkant een andere steen liggen en deze steen die heeft een uh, ja, ik vind het een hele bijzondere steen, want elke keer als ik erin kijk, dan ontdek ik een andere vorm. Het is een, uh, ja wat kan ik zeggen, een de ziel van deze steen is echt heel sterk aanwezig. En die draag ik heel graag bij Maar die ligt hier op mijn tafel aan de linkerkant. En dat is op het zuidwesten. Dan ligt er recht voor me een hele steen. En uh, deze steen, ik vind hem heel grappig. Want als ik hem zo hou, dan zit er een vorm van een schedel in. Maar als ik hem zo hou, dan zie ik, het is net alsof het een pootje is. Dus ja, een voetafdruk. Ja, en op het noorden, dat is toch de plek van de rustplaats, van de spirits, van de voorouders. En uh, ja, waar wijsheid en inzicht vandaan komt. Dus ja, de footprint in, in, in de schedelvorm. En ja, ook een massieve steen, groot en voelt koud aan. koel um, cool, koud, hè. Dus ja. Um, ja, dat, dat vertegenwoordigt voor mij echt het noorden. En dan heb ik hier in het midden, dus het ligt in een piramidevorm. In het midden heb ik deze steen. En um, ja, dat is eigenlijk het krachtcentrum. Um, er staat een oog opgetekend. En um, ja, het verre zien en uh, de schoonheid zien. Dus die ligt in het midden. En rondomheen heb ik um, kaarten liggen. En um, met deze kaarten uh, ga ik een, een legging doen: en vier windrichtingen, een legging. En um, de intentie waarmee ik die legging wil doen is uh, om het uh, de zomer, het explosieve, dat wat ex expansie mag krijgen, wat gewoon in volle bloei mag komen en wat zichtbaar mag worden in mijn zelf, maar dus ook in jouw zelf. Want ik doe het voor mij, maar tegelijkertijd deel ik deze ceremonie die ik hier neerzet voor mezelf, ook met jou. En dat, dat maakt het wederkerig dat het zowel voor mij geldt, maar tegelijkertijd... Um, als je ernaar kijkt, kan je ook datgene eruit oppikken wat met jou mee. Trilt, waarvan jij voelt van oh, dit voelt voor mij goed. En ja, je kan er je eigen invulling aan geven zoals je het wilt. Dus ik pak deze kaarten voor het algemeen van de Feel Good Community. Hoe kunnen wij ons het beste neerzetten tijdens deze explosieve groeiperiode wat kunnen we laten ontwikkelen in onszelf, wat mag groeien, wat mag bloeien wat mag zichtbaar worden en hoe doen we dat op een zo goed mogelijke manier en dan begin ik op het oosten op het oosten daar heb ik de Nieuwe aardefrequenties liggen en die ga ik nou schudden en Terwijl ik die schud, richt ik mij op de vraag, de wind, de zon komt op in het oosten en dus wat mag groeien? Dus wat, wat, in welke frequentie, welk collectief, waar bevind ik mij en waar sta ik in op? En zo dan deel ik hem nog een keer door midden en dan vertrouw ik erop dat de bovenste kaart de juiste kaart is voor dit moment. En dan komen we bij communicatie. Contact. En ja, communicatie en contact. Het is een kaart die spreekt over de um, verbindingen die je hebt met jezelf, met je omgeving, met de natuur. Maar ook met je begeleiders, met je gidsen, met je um, dierbaren die overgestoken zijn. Um, ja, hoe gevoeliger je bent, of hoe meer je intuïtie of je fijngevoelige, je hooggevoeligheid ontwikkelt, um, gaat die verbinding tot buiten, um, buiten de, deze um, universum. He, je kan buitenaards contact hebben, maar voor mij, ja dat communicatie, contact, is hoe communiceer ik datgene wat naar buiten wil komen, zo goed mogelijk. He, dus door te, te communiceren met die innerlijke kracht, wat zichtbaar wil worden, wat wil groeien, wat zich neer wil zetten en um, wat gedeeld wil worden met de wereld om mij heen. Maar vooral met mijzelf. He, dus hoe en wat. En, um, dus die, in die communicatie, die verbinding leggen met datgene, met die energie die je borrelt van binnenuit. En die wil groeien en die wil zich manifesteren. En daar ben je dus al mee begonnen aan het begin van dit jaar. En nu is het zover... Dat het naar buiten kan treden, dat het echt kan gaan staan en dat het met kracht en glorie zichtbaar wil zijn. Op het moment dat je dus in die verbinding staat met datgene wat wil groeien, dan... Um, ja. Maak je contact met het netwerk van licht, wat rondom je heen aanwezig is. En die je ondersteunen wil in dat proces. Je hoeft het niet alleen te doen. We zijn met z'n allen verbonden in het lichtnetwerk. En op het moment dat je dus afstemt op datgene wat groeit zichtbaar wil worden, wat ze nu echt naar buiten getreden. Dan heb je dus ook contact met dat netwerk van licht wat diezelfde groei doormaakt. En doordat je met elkaar die groei maakt, hoeft het dus niet zwaar, hoeft het niet moeilijk en kan het moeiteloos stromen. Want je draagt het met elkaar, hè, verbonden met elkaar in dat nep werk van ja, licht, van contact, van energie. En je werkt samen aan een manifestatie van de energie en dat vindt op elke plek op een andere manier plaats. Binnen jou groeit datzelfde energievorm die groeit en die manifesteert zich door jou op jouw manier. Maar tegelijkertijd ook door mij, op mijn manier. Dus samen manifesteren wij die energie hier nu op aarde. En daarbij worden we geholpen door het lichtnetwerk en door ons af te stemmen op die frequentie van communicatie, hè, contact maken met eh, het lichtnetwerk om ons heen, wat van die opkomende zon, van die, dat licht wat ontstaat en wat alles in ja, verschillende kleuren doet ontwaken. Eh, Ja, daar, daar, dat hoeven we dus niet alleen te doen. En um, van het oosten reist de zon naar het zuiden. En um, op het zuiden heb ik um, de opgevaren meesters liggen, de kaarten. En, uh, deze kaarten ga ik schudden ook. En met dezelfde vraag. En, uh, datgene wat in mij groeit, dat wat zichtbaar wil worden. Wat... Um, al een reis heeft gemaakt, maar um, tot nu toe uh, nog niet helemaal zichtbaar was, maar nu op het punt staat om echt explosief naar buiten te treden, om gewoon in zo'n volle glorie aanwezig te zijn, zodat ik daar profijt van heb en iedereen om me heen daar blij mee kan zijn en ons gelu ja, gelukkig voelen. Gewoon helemaal fijn voelen met wie je bent en wie je aan het zijn bent, wat je aan het doen bent en hoe je dat zichtbaar maakt. En van dat proces genieten. Van dat werkproces. En dan. Uh, ja. Dan breek ik, uh, deel ik de kaarten zetten door midden. En nodig ik uh, de kaarten en de opgevaren meesters uit om aanwezig te zijn en zich te manifesteren in de juiste kaart, die zich naar de bovenkant bewegen en die vertegenwoordigt de hulp die we ontvangen. En dat is Tweelingvlam, Engels. Ja, de Tweelingvlam, dat is de vereniging hè, van gelijkgestemden. En uh, de verbinding. En dus ook, oh, ja, het vinden van gelijkgestemden in, in het proces waarin je staat. En dat je dus niet alleen hoeft te doen. Maar door die zielsverbinding wat ontstaat in dat contact. Kom je dus de juiste personen tegen. Op je pad. Wat je gaat helpen om kleur te bekennen. Om zichtbaar te maken wat zichtbaar wil worden. En om daar volop en krachtig in te staan. En door contact te maken met die tweelingvlam. En als je daar hulp bij nodig hebt, kan je daar dus ook op afstemmen. He? Afstemmen op die zielsverwanten die, uh, uh, waar je contact mee kan hebben in dat netwerk van licht. En dat je erop kan vertrouwen doordat je uitzendt wat je wil ontvangen. Dat je de juiste personen, de juiste situaties en de juiste voorwaarden ontvangt om maximaal te zijn, maximaal te ervaren, maximaal te groeien, in je potentieel. En dan ja, wordt het tijd om tot rust te komen, hè? dan eh, loopt je zomerperiode ten einde en dan kom je dus in de periode dat de dagen alweer korter worden en je richting de herfstperiode gaat. En dan kom je op het westen. En op het westen vinden we de healing, hè, de genezing. Um, Daar ontvang je eigenlijk het resultaat van waar je harde werk. En um, ja, daarvoor schud ik de Gaia kaarten en er valt een kaart uit. Dus die wil heel graag gehoord en gezien worden. En wat is dan de kaart die ik tref? Het is maanlicht. In de maan ligt um, ja, kansen, en reizen, en romantiek. Als ik naar die kaart kijk, dan, dan, ja, dan vind ik de maan heel mooi horen bij um, de zon die ondergaat en dan komt de maan op en dus de, de, al je harde werk en het is een plek om tot rust te komen. En te vertrouwen op dat wat je gedaan hebt, dat dat voldoende is geweest. En dat je mag genieten van de vruchten van je arbeid. Van de vruchten kan plukken van, van wat je dan ook maar hebt naar buiten gebracht. En dat het zo zichtbaar is en dat je ervan kan genieten. En dat het mag zijn wat het is. En dat je daarmee op pad kan gaan. Dat je daarmee kan reizen, dat je daarmee kan ontvangen en dat je daarin kan delen, in rust. Dus nou, we verbinden ons in het netwerk van het licht en we stemmen ons af op zielsverwanten, hè? op die tweelingvlam, die, die, die trilling, die gelijkgestemde, die, waarmee je dus in dezelfde energiestroom moeiteloos kan creëren wat voor jou belangrijk is. En vanuit die gedeelde energiekracht, vanuit die gedeelde passie, vanuit die gedeelde warmte, liefde, eenheid, glijd je zo moeiteloos de, de nacht in. Je geniet in de avond, in de laatste periode, maar in de avonden alweer wat sneller komen en je de maan mag verwelkomen hè, Het magische mysterieuze romantische en dat je kan genieten van datgene wat op dat moment aanwezig is van datgene wat je gedaan hebt en de vruchten mag plukken van ja, je energie en dan naar de avond valt de nacht op de noorden en, um, en daar uh, ontvangen we inzicht op het noorden, wijsheid. Hè, van... dan uh, vliegt weer een kaart eruit, de Jellyfish. En uh, um, ja, die geeft aan... Ik zal hem even laten zien. Dat is de Speed of Light Oracle. En... Um, ja, de jellyfish is een, uh, een hele kwetsbare, maar ook een verneinige um, dier, hè. Dus uh, het is heel prachtig, heel flexibel en, uh, en doorzichtig en transparant, maar hoe wee als die je prikt. Hè? Dus wat hij eigenlijk wil leren is... Um, dat we, uh, het oké okay is om je kwetsbaar op te stellen en dat je met je kwetsbaarheid ook flexibel mag zijn, maar dat betekent niet dat je over je heen moet laten lopen en dat je duidelijk mag gaan staan voor wat je voelt en voor wat je wil en wat je, waar je echt vanuit je hart voor staat, waarvan je echt voelt nou, dat is mijn mening of dat is mijn wens. Zo wil ik het, het is mijn visie en zo wil ik het neerzetten. En dan mag je voorstaan, dan mag je krachtig zijn. Door je kwetsbaar op te stellen. Door openheid te geven aan datgene wat aanwezig is en wat in beweging is. En in die schoonheid, ja, van het flexibele zijn, van het open en kwetsbare opstelling vind je ook de bescherming die je nodig hebt. Dat je, je kan erop vertrouwen dat je beschermd genoeg bent om je kwetsbaar open te stellen. Je hoeft jezelf niet eh, zo in te kapselen. Het is oké okay om zichtbaar te maken wie je bent, en, eh, maar tegelijkertijd ook bewust te blijven van, eh, van je proces. En dat je jezelf niet over de voet hoeft te laten lopen. En de, uh, de, oh, door omstandigheden, door mensen, door jezelf. Hè, vergeet vooral jezelf niet. En dus dat je niet jezelf op de vinger moet wijzen omdat je iets nog niet hebt afgemaakt. Of op dat het niet helemaal gaat zoals je gedacht had dat het zou gaan. Maar durf daarin in communicatie te gaan. Durf daarover te vertellen. Durf daarover voor jezelf eerlijk in te zijn. En ook wat het met je doet. Durf die kwetsbare emoties zichtbaar te maken. Zodat je daarin kan bewegen. En ook daarin weer verbinding kan vinden met jouw zielsverwanten. Die gelijktijdig met jou datzelfde proces doormaken. Je hoeft het niet alleen te doen. En het is oké okay om je kwetsbaar open te stellen. En te bewegen... Vanuit inspiratie. Dus laat je emoties, hè, datgene waar je, waar je blij van wordt, waar je heel veel passie en enthousiasme voor voelt. En alles wat daarbij komt kijken, mag je laten zien, mag je laten stromen. En ook op het moment dat het niet zo gaat zoals je dat gedacht hebt, kan je daarin ook die kwetsbaarheid laten zien. Want je mag weten dat je veilig bent. Dat je beschermd bent, want je wordt gesteund in het netwerk van licht, om te zijn wie je bent, en je passie te leven. Ja, dat is een heel verhaal. En als je daarmee gaat kijken, hebben we dus een mooie uh, cyclus gemaakt van het start van de zomer, zo richting de herfst. En um, ja, de verbinding in het netwerk van licht... De communicatie met ja, je passie, met je gevoelens, maar vooral ook de verbinding met zielsverwanten. Laten we ons daar even op afstemmen. Ik uh, neem de klankschaal en um, ja... Ondertussen is de wierrookje helemaal opgebrand. Dus ik vertrouw erop dat deze zachte, fijne energie ook naar je toe komt. Dus ik nodig je uit om je even je ogen te sluiten en je af te stemmen op de zomerperiode in jou. En op alles wat zichtbaar, explosief van het groeien is. Hierin af te stemmen op je zielsverbindingen die je ondersteunen door ook hun eigen proces door te gaan, door ook te communiceren vanuit zielsverbinding. en door kwetsbaarheid liefdevol in een beschermde omgeving toonbaar te maken. Ja, ik heb alles wat ik nodig heb om te zijn wie ik ben. Met deze mantra zeg ik tegen jullie en tot de volgende keer.